een Prio 1 buitenbrand zeer groot, zeer groot, zeer groot, grote brand, heel, heel grote brand omhangen, ademlucht oké okay, we gaan er weer uit, Prio 1 uit brand een uh, mogelijke brand Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP Diervaramor. En vandaag ga ik op pad met de brandweer met mijn vier collega's waarvan ik er maar twee zie of één zie. Hier zal waarschijnlijk één. Ja oké okay, hoi. Um, vandaag met deze TS uh, gesponsord door Hulpdiensten Benelux. Uh, een soort van gesponsord, want ik had hem natuurlijk al, maar hier achter zaten no normaal van die haspels of zoiets. En die zijn nu weg, dus kun je makkelijker bij de achterkant. Um, dus als je een uh, clan zoekt, een leuke of zo dan kun je eventueel terecht bij de Lobnietse Benelux. Um, voertuigcontrole, ja hier hebben we alle spullen. Even kijken of de slangen doet. doet Oh shit. Oh shit. Uh, options. Zo. So. Iedereen moet me met me rust laten. Het ja, is de 3031. Uh, van Maastricht staat er ook bovenop, alleen de werkverlichting zit in de weg. We Maakt er allemaal eens uit. Nou, je kunt dus alles uh, apart bedienen, zeg maar. Oranje achter. Luiken dicht. Ik weet niet of die werkverlichting wel aangaat. Nou ja, zeker gaat die aan. En dan gaan we nu wachten op een melding, en wanneer die komt, dat weten we niet, maar we horen hem wel, binnenkomen als is. goed is. al alarm, die kennen jullie inmiddels wel. Uh, ja, het is natuurlijk een beetje een fictieve TS, want de 3031, 30 voor de mensen die hem kennen, dat is normaal uh, een Mercedes uh, AT3. En die zit wat anders in elkaar, maar ja, wel ongeveer zo, ongeveer zeg ik, niet helemaal nogmaals, maar uh, ja, weet je, gewoon leuk. Daar hoor ik iets. Wat hebben we? Een... Appartement brand. Report, oh, een melding voor mij geloof Power ik. Heer uh, iedereen over zom hangen? Oh shit, ik moet die aannemen. Zo. Heb oh, geluk. Heb je geluk. geluk. Iets is de plaats iets is alters plaatsen. Nou, allemaal instappen. Is niet heel ver. Ik zie niks voor mij. Dan gaan we ervan uit dat er ook niks staat? Ja, oh, dat is brand. Oh, welkom user. Ik uh, zit in de AFK nog. User left your channel. Oh, over deze stad hier. kunnen we weer naar binnen. Gaat dat open. User joined nee. channel. Oh, we komen we naar binnen? Oké, okay, dan gaan we hier voorop stellen. neem ik aan. Ik schat deze deur. Ik zet hem even snel voor. Atemlucht omhangen. En ja, naar binnen. One, Zo, je brand moeten zijn. Oh, een kleine brand. Brandmeester. Niemand verder in het pand aanwezig. Lijkt niet echt veel schade um, te zijn. Hier een klein vlekje, maar dat kan ook door het water komen. Um, dus ja, hier nog even kijken, dan weten we zeker dat er hier niemand binnen was. Daar kunnen we niet naar binnen. Dus, niemand aanwezig. Wij weer. Retour kazerne, einde melding. Ten four. Thanks friend. Dus dit is wat ik toch moet die is verdwenen ja maar ze verder allemaal geen probleem hier. Ja. doen we niet moeilijk over attention all units brand een buitenbrand A fire. Uh. Code 3. Ja. een trio Roger, 1 buitenbrand brand Een tweede TS of iets al te uh, plaatsen. Uh, ja, is ter plaatse. Maar ja, goed, dat zou een passable fire zijn, wel Prio 1. Een Prio 1 brand... Oh shit. Prio 1 uh, brandgerucht. Maar ik zie niks. Ik zou ik hier binnen moeten zijn? Nou, kan hem mij liggen, maar ik zie hier geen brand gelukkig. Dus um, ja. Einde melding, ook deze. Right retour kazerne. let's go. AC-3031, alles onder controle. Geen gewonden, geen brand. Wij zijn weer Futsi. Terug op de kazerne, met z'n viertjes weer. mooi. Ik hoop niet dat jullie de muziek op de achtergrond horen, ik namelijk wel. Maar dat is wel fijn, gewoon lekker tijdens de opnames wat muziek. Uh, als jullie daar geen last van hebben, <laughs> sorry als jullie er wel last van hebben. Maar het is toch voor de, de stiltes, voor het wachten, gewoon lekker wat muziek. Maar dat horen jullie denk ik niet, dus zo. So. kom meteen weer een melding binnen. Attention. Appartement, branden, op principe dezelfde plek, want daar hebben natuurlijk Nee, dat is daar achter, ik Nee, we zien niks. Boys, omhangen! Roger. Nou, instappen. De deur gaat over zelf dicht, of niet? Eén deur wilt niet dicht, nou, dan gaan we met, uh, met die deur open gaan we alsnog gewoon uitdrukken. kan gewoon allemaal hier. Oh grote brand, yo! Out of the way. Zeer groot! Zeer groot, zeer groot, zeer groot. Grote brand, hele grote brand. omhangen, ademlucht. Begint te spuiten. Oh shit, oh shit, vergeten. Alles onder controle. Die boom staat in brand, joh. Kijk, ga het hier. We zijn buiten en we zien al niks meer. Ik weet niet of het zo verstandig is om naar binnen te gaan. Oké, okay, we gaan wat iets... Dan krijgen we weer wat zicht. Meteen zoeken naar slachtoffers. Jullie gaan gewoon lekker zonder ademlucht naar binnen, jongens. Tuurlijk. Dat is geen vuur. Hier is geen Ja dat fik wel goed Nou, we kunnen wel stellen brandmeester. Hier is nog wat droog ontwikkeling. Ik weet niet waardoor het komt. Nou, deze kamer geloof ik. Nee. Hm. Ergens fikt het nog een beetje, maar waar? Zo, nu wordt het allemaal weer licht, duidelijk, mooi. I'm not gonna pas als alle rook weg is kun je stellen tot het of als alle brand weg is weet je dus dat alle rook weg is weggaat dus als alle rook weg is weet je dat alle brand weg is snappen jullie hem nog ik wel um, <coughs> maar waar zit dat vlammetje wat wij niet zien ze te zien ergens buiten maar goed, hier gaan we natuurlijk geen uur naar zoeken, we doen gewoon een call uit en alles gaat uit. Thanks buddy. Hoop ik. Nee dus. Nou, het gaat vanzelf laatje. We gaan in ieder geval snel terug naar de kazerne, want we moeten wel bijvullen denk ik. Ik denk dat we veel water hebben we gebruikt. Nou we kunnen nog wel uh, wat water. Nou, oh, goed, jullie gaan eens. Misschien kunnen jullie het wel doen. Nee, ze zien ook geen vuur meer. Kom maar! Dan misschien rennen zij, dan. Al, dat had ik de volgende dat had ik moeten doen. Uh, de voor, dat kan ik de volgende keer doen. Zij rennen altijd met die brandblusser wel op de onzichtbare brandjes af, die ik niet kan zien. Dus als, ooit eens, als je ooit eens deze mod speelt, ook al is er niemand te downloaden, ja, jullie zijn allemaal zo zielig, want ik krijg 100.000 vragen. Waar die mod is, en toen je hem niet kan downloaden, maar maakt niks uit. Maar als je hem dus wel kunt spelen, en ooit speel en je komt echt niet wijs uit waar nou uh, dat laatste vlammetje zit waardoor al die rook zoals je die ziet uh, nog blijft. Moet je gewoon even de collega's met een fire extinguisher of zo erop afsturen. En uh, wat je dan, ik denk het niet de kameraad. wat je dan, uh, ja dan is alles opgelost. Maar als je de melding afsluit en dan dat besluit te doen zoals ik net deed, dan gaat dat niet werken. Ja, ik snap niet waar we nu allemaal op wachten. Dus ik steek gewoon over. Nee, hey, de deur is dicht. Straf. Nee, dicht. Nee. Ja, oké, okay, neem ik aan, maar even bij wil. Oké, okay, we gaan er weer uit. Prio 1 autobrand. Oh. Zo! Huh? Sorry mevrouw. Ik dacht eigenlijk echt dat ik daar perfect doorheen uh, manoeuvreerde, maar blijkbaar raakte ik toch die auto. Nee, wat? Vriend, ik beuk gewoon hoor met mijn TS. Yes. Ik heb hem niet raak. Ik snap dat niet. Wat was melding? smelding? Ah ja, voet ervan. Ik ben benieuwd wat voor een voertuig het is. Want de, je ziet de gekste dingen. Hij spant gewoon een random voertuig in. Dus het kan net zo goed een boot zijn. Of een brandweerauto. Ik weet niet wat er op fik staat. Maar ik kan me niet voorstellen dat al deze auto's zijn opgeroepen voor die voertuigbrand. Dus het is ofwel de TS ofwel de HV ofwel de ladder Maar ik zie in ieder geval geen voertuig. Ik denk dat de TS vlam heeft gevat. Zo te zien, Dat er niemand in zit, alles staat open. Maar goed. Uh, Genoeg. Ik heb geen zin in al die sirenes en toeters en als er toch geen brand is, hoe we moeten we hier dan? Ja. Laatste melden van vandaag, te gaan oké. Een uh, mogelijke brand. Ik zie jullie uh, daar uh, zometeen. Ja ik blijf wel praten, maar uh, of nee ik blijf wel rijden, maar niet praten. Tenzij er iets gebeurt onderweg en ja, ik moet er iemand uitschelden ofzo. Maar dat doe ik nooit, dus kalm, uh, kalm. Naast de andere kazerne zou dus een possible fire of tegenover. Possible fire. Ik ben benieuwd. Ik zie nog niks. Oh ja, ja, tuurlijk. ook niks zien denk ik zo so. maar is uit in ieder geval uh, ja los alleen maar mooi iemand dacht dus brand te zijn te hebben gezien een uh, brandgerucht is wederom of geroken niks waargenomen door ons dat betekent dat wij retour kazerne gaan, gaan. ik ga jullie bedanken voor het kijken ik hoop dat jullie een leuke video vonden en jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video uh, LSP het goed is ja tot dan doei